Ik hoef geen uh, vaste relatie meer, dus ik heb wel gedate af en toe. Ik weet dat mijn geluk komt uit mezelf en niet uh, van een ander. Dus de liefde die ik nodig heb, tuurlijk heb ik liefde nodig. Alleen ik ben nu op het punt dat ik niet meer dit wil af laten hangen van de mate waarin ik liefde krijg van mijn date of van mijn relatie. Want altijd uh, zal een ander je teleurstellen, altijd. Want niemand is exact dat pakketje liefde wat jij nodig hebt. Dat kan je alleen aan jezelf geven. Dus nou ja, dat probeer ik nu te doen. Natuurlijk met vallen en opstaan. Als je het leuk vindt, like deze video even. En uh, ik zie je snel. Ciao.